Hallo, ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievolgen en vandaag ga ik het met je hebben over adverteren op LinkedIn. LinkedIn, ja, ik ben helemaal fan aan het worden. LinkedIn heeft namelijk de advertentiemogelijkheden vernieuwd. Ze dus zijn veel veel beter geworden, je kunt je doelgroep beter samenstellen, je kunt beter bedenken wat voor advertentie je wilt maken. Het is echt tien keer beter dan dat het vorige maand was. Uh, dus het is echt nog vrij nieuw. Ik ben helemaal enthousiast. Ik wil echt graag dat iedereen naast adverteren op Facebook ook gaat adverteren op LinkedIn. Moet je natuurlijk zelf bepalen of dat gaat doen tegelijkertijd. Om en om, whatever. Maar link adverteren op LinkedIn is heel erg leuk. Er zijn een paar dingen waarop je moet letten. Let op je doelgroep. Je kunt uh, bijvoorbeeld het verschil met LinkedIn en Facebook. Dus bijvoorbeeld op LinkedIn kun je heel goed zeggen van, ik wil dat iemand uh, die mijn bericht ziet, deze functie heeft. Dus het is heel erg handig voor business-to-business -business, uh, berichten. Waar je bij Facebook juist ja, kunt zeggen van, ik wil dat iemand uh, binnenkort gaat trouwen, als je trouwt je. Dus dat gaat meer over levensgebeurtenissen, maar LinkedIn gaat meer over wat voor um, wat voor functie iemand heeft, hoeveel werkervaring. Dus dat is bijvoorbeeld ideaal voor coaches of iets dergelijks. Dus dat is echt iets wat je kunt gebruiken. Dus dat dan heb je ook nog allerlei berichtmogelijkheden. Ik heb het al gemerkt met een uh, cliënt van mij. Waar ik eerder gewoon een berichtje per week uh, promoten. En ik denk, nou ja, meer, uh, meer kijkers, meer klikkers, altijd goed. En toen kwamen er opeens nieuwe mogelijkheden. Zoals een, carousel, net, uh, zoals een carousel. En ik merkte al van, hé, hey, als ik iets van die mogelijkheden gebruik. Als ik er even wat, wat extra moeite erin steek. Heb ik al gewoon anderhalf keer zoveel klikkers dan normaal. Dus je uh, traffic naar je website is gelijk veel groter, doordat je dus gebruik maakt van die dingen waar, waar je met LinkedIn gebruik van kunt maken. Het is echt ideaal. Um, en daarom wil ik je ook echt aanmoedigen om, uh, om te gaan adverteren op LinkedIn. Dus de doelgroep stel je eerst in, het budget, uh, het budget instellen. Je kunt inmiddels, dat kon eerder ook niet, maar je kunt het totaal budget instellen, van en wanneer. Regels zijn wel wat streng. Je mag bijvoorbeeld niet alles in hoofdletters schrijven. Het moet allemaal een beetje foutloos zijn qua spelling en zo. Dus daar moet je wel op letten. dat, dat Je niet eh, je probeert dingen natuurlijk visueel aantrekkelijk te maken met die hoofdletters. Maar dat werkt gewoon niet op LinkedIn. Dan zegt ze van nee, dat mag niet. En, uh, nee. Dus je moet echt op, je, op een andere manier kijken van hoe kan ik spelen met hoe het eruit ziet. En Dat is wel heel erg interessant uh, om te doen. Dus ik zou zeggen ga lekker aan de gang met LinkedIn adverteren. En laat me weten hoe het je bevalt. Succes!